Leren voor het examen. De moeilijkste examenopgave nog een keer uitgelegd. Welkom bij de tweede video en deze video is een vervolg op de eerste video. Daar hebben we het gehad in de eerste video over zingende muizen en dan over de impulsen die gecreëerd worden in het slakkenhuis. Dit is een vervolg erop. dus we zitten nog steeds in het VMBO TL-examen 2019 eerste tijdvak, maar nu vraag 2. Ik zal je eerste vraag weer even voorlezen en dan praten we daarna door de vraag heen wat het antwoord is. Zingende muizen. Muizen maken zingende geluiden die mensen niet kunnen horen. De zang van mannetjesmuizen is eenvoudig, maar als ze urine van vrouwtjes ruiken wordt hun zang ingewikkelder. De vraag die daar vervolgens bij wordt is als volgt. In de informatie hierboven wordt een respons van een mannetjesmuis genoemd. Wat is de respons en wat is de inwendige prikkel hiervoor? Je zult op je examen vaak dit soort vragen tegenkomen waarin er eigenlijk twee vragen verstopt zitten in één vraag. Mijn advies als je hiermee aan de slag gaat, is om ze even te zien als twee losse vragen niet proberen het geheel in één keer te beantwoorden. Dus in dat geval, als je eerst kijkt wat is de respons. Nou en dan zie je meteen ook hieronder, als je dus op je examenblad kijkt, dan zie je dat er... Uh, van jou verwacht wordt dat je eerst opschrijft de respons dubbele punt en dan het antwoord. En dan vervolgens de ingewende geprikkeld dubbele punt en dan het antwoord. Schrijf dit dus ook op je antwoordenblad op. Uh, ik denk niet zozeer dat je er minder punten voor krijgt als je gewoon twee keer een antwoord opschrijft zonder deze verbindende elementen erbij. Maar op deze manier zorg je er wel voor dat je het antwoord goed opschrijft en dat je minder kans hebt om fouten te maken. Nou, laten we eens even kijken. Als eerste... Wat is de respons? Oftewel, wat is de reactie? In dit geval, wat is de respons van het mannetje? Nou, op het moment dat het mannetje, dus, die urine van dat vrouwtje ruikt, is zijn reactie dat de zang ingewikkelder wordt. Dat betekent dus ook dat bij zo'n vraag als deze dat je bijna letterlijk een stuk tekst kunt kopiëren en hierin kunt zetten. Nu het volgende, de inwendige prikkel. Wat is de inwendige prikkel? Nou er is hier maar één prikkel en dat is in dit geval de geur van die urine van dat vrouwtje. Dus op deze manier schrijf je dat dan op. Hè? De respons nou, is dus de zang wordt ingewikkelder, de inwendige prikkel is de urine van het vrouwtje. En zo zie je dus dat je op deze manier vrij eenvoudig de vraag kunt beantwoorden omdat je alleen nog maar uit de tekst hoeft te kopiëren. Om ervoor te zorgen dat je hier niet te snel overheen gaat, moet je dus ook even de tijd nemen, soms even stilstaan, rustig even kijken en dan goed ook bedenken van, nou, wat willen ze nu van me weten? En vaak kun je het dus op deze nu gewoon terugvinden. En wil je hier nu nog meer informatie over, dan kun je naar mijn YouTube-kanaal gaan, Biologie met Joost. En als je naar beneden scrolt, dan zie je hier de twee blokken met de eindexamenvideo's voor VMBO 3 en VMBO 4. Het is gewoon gesorteerd per thema, dus je kunt daar alle onderwerpen terugvinden. En in dit geval ging het dus over een stukje gedrag. Nou, en dat zal je dan dus in dit geval terugvinden in dit blokje over vmo 3 gedrag. En daar staan ook de andere video's. Heel veel succes met leren. Succes met je eindexamen en tot de volgende.